Iedereen kent het internet. We gebruiken het allemaal, elke dag. Jij toch ook? Ja, natuurlijk. We gebruiken het om met elkaar te praten, foto's te delen, video's te kijken of om iets op te zoeken. Maar wat is het internet nu eigenlijk? Is het een ding? Kun je het vastpakken of per ongeluk weggooien? Nee, dat allemaal niet. Het internet is een netwerk van verbindingen tussen computers. Overal ter wereld. Al deze computers zijn via kabels met elkaar verbonden.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 Ze zijn namelijk niet continu verbonden met het internet, maar maken verbinding via je internetprovider, bijvoorbeeld Ziggo of KPN, een voorbeeld. Stel, je maakt thuis met je telefoon een foto van je huisdier en deze stuur je via WhatsApp naar een vriendje of vriendinnetje. Jouw foto gaat dan vanaf je telefoon via jouw internetverbinding over het internet naar de WhatsApp-server. Vanuit daar wordt die weer doorgestuurd, weer over het internet, naar de internetprovider van je vriendje of vriendinnetje die stuurt het weer door naar zijn of haar telefoon. Je ziet, het internet is dus een netwerk van verbindingen tussen computers overal ter wereld. En hierdoor kunnen ze met elkaar praten en informatie versturen. En via je computer of telefoon krijgen jij en ik toegang tot alle mogelijkheden van het internet.